Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noorly en vandaag ga ik het een heel leuke pakketje unboxen. Ik weet al wat erin zit, want ik heb het gisteren besteld bij mijn allerbeste vriendin. Er komt hier een beeld. Of ja, eigenlijk is het een rolstaanwerking, want ze hebben het bij mij besteld. Maar ik ga dit dus heel leuke ding pakket unboxen. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Wat hierin zit, kun je ook gewoon kopen in de winkel. En ik weet dat zelf ook dat je dat daar kunt kopen. Maar zoals was toevallig gisteren in de winkel. Vandaar dat had ik haar had, had gevraagd om eentje mee te pakken. Want wie weet, kom ik in de winkel en is het er helemaal uitgepakt. Dus ik heb nu een box met jullie. Het zit heel schattige stickers op. En hier ook. En zoals je hoort, weet je al wat erin zit. Maar we gaan het even open doen. En ik vind dat zo leuk ingepakt. Zo echt zo'n pakketje. Dus ik ga het even open doen. Ik vind het altijd zo zonde om pakketjes open te doen. Al die inpak inpak moeite voor niks dan eigenlijk, want ze scheurt er echt gewoon kapot. Oké, okay. ik hoop niet dat er veel confetti in zit, want dan zit het hier helemaal, dan is het hier helemaal vol confetti. Maar we zullen zien wat er allemaal in zit. Oké, okay, nee. Ik die geen confetti, dat is goed. Okay, dus ik heb hier in de bak, dat is een kralenbak die ik bestraald had. Alleen zie ik dat er al wat kraaltjes door elkaar zijn. Dus ik ga het even er ik in steken. Zo ziet, de, zo ziet de kralenbak eruit, maar er zijn wat kraaltjes door elkaar gegaan. Dus ik moet dat even terug recht zetten. Oké, okay, is hier allemaal los kralen. Alle kralen zitten op zijn plaats. Zo ziet dat eruit. Ik zal het even beter laten zien. Zo ziet de bakker eruit. Het zijn eigenlijk alle kleurtjes buiten zwart. Dat is wel stom. Maar het zijn echt wel hele mooie kleurtjes. Heel handige kleurtjes. En in elk zo'n vakje zet 50 gram kralen. En het zijn 3 mm kralen. Echt hele mooie kleuren. Blij werd dat het er dus nooit in deze verpakking. Dus ik ga het er even uithalen. Als eerste zie ik hier een leuk extra chum. Het zijn twee stickers: Ik ben gerecy gerecycled. Hashtag bewust leven. John stickers zit erin. En Happy Mail. Twee stickertjes. Echt heel schattig. En dan natuurlijk haar visitekaartje.